Welkom bij Tomzorg. Zoekt u voor een zeer klein budget, een nieuwe, kwalitatief goede rolstoel, dan heeft Tomzorg voor u de budgetrolstoel V. Een keurige rolstoel voorzien van wegklapbare voetsteunen met hielband, verstelbaar in lengte voor altijd een goede zitpositie weg te klappen om nog makkelijker transfer te maken, voorzien van kunststof wielen, een kunststof band, massief zodat die nooit lek gereden kan worden, en een kunststof hoepel, zachte armsteunen, een gepolsterde zitting en een gepolsterde rugleuning voor een goed zitcomfort. En voorzien van stoephulp om eenvoudig stoep op te rijden. Tas in de rugleuning om er wat speeltjes mee te kunnen nemen. En natuurlijk een zeer goede parkeerrem. De rolstoel v is ook eenvoudig mee te nemen. Hiervoor kunt u eenvoudig de been steunen. Wegnemen. En aan de zitting pakt hem op. En is het een klein pakket om zo mee te kunnen nemen. Totaal, inclusief de beensteunen, weegt de, de rolstoel V 18 kilo. Zonder de beensteunen iets meer dan 15 kilo. Dus een pakket dat redelijk eenvoudig mee te nemen is achter in de auto of in de openbaar vervoer. Natuurlijk ook eenvoudig weer terug te klappen, bloed te steunen, te monteren en de rolstoel is weer klaar voor gebruik. Dus zoekt u voor een heel klein budget, een nieuwe kwalitatief goede rolstoel, dan is onze budgetrolstoel V een zeer goede keuze. Gaat u over tot aankoop van de V, wensen u daar Heel veel plezier mee en hoop u spoedig weer bij Tomzorg terug te zien. Hartelijk dank!